Trachten in zicht. Even rijden ze hem vol voorbij. Vol voorbij. Ja, even gezien. En langs de golfbaan, langs de golfbaan. Toma klemmen. Hij gaat, hij gaat ook sneller rijden, hoor de gek. Oh, voertuig is een crash. leuk jullie krijgen naar deze nieuwe video. Mijn naam is gta 5 moor. en vandaag ga ik pad met de Zulu. Ja dat is heel lang geleden um, en ik ga er uh, niet te veel over kwijt uh, waarom het lang heeft geduurd, maar uh, goed uh, het was vooral dat ik er even geen zin in had en dat ik dit toch redelijk saai vond, maar dat jullie het toch wel leuk vinden denk ik uh, en ja mijn uniform voordat daar wel overal commentaar komt, ik heb er maar wat van gemaakt. Ik dacht van uh, ik pak eens wat leuks uh, in ieder geval. We gaan uh, vandaag voor het eerst met controle doen, echt, in een hele lange tijd. Dus daar gaat waarschijnlijk nog wel het een en ander fout. En ik durf ook nauwelijks te bewegen met mijn controle. Want ik weet dat als ik in een voertuig zit en ik beweeg te veel met mijn controle. En de kabel heeft een buiging erin dat die heel raar gaat doen. En tot ik nog wel eens per ongeluk uit die heli wil springen of vallen. Uh, dus uh, daar gaan we mee opletten. Vandaag... Uh, ja, gaan we dus kijken wat we allemaal gaan beleven. Vooral achtervolgingen en uh, vanuit daar uh, assistentie opvragen. En de collega's dat op straat laten oplossen. Uh, ik zie heel veel de vraag waar blijft dit, waar blijft dat, wanneer komt dat weer, wanneer komt dat weer. Ja, daar ga ik nu antwoord op geven. Dat komt. Ik zie jullie verzoeken. Maar ik heb het gewoon super druk. En ik heb bijna geen tijd om video's te maken. Uh, en het is vaak ook even geen zin meer. Hij heeft een beetje een afwijking die hele. Uh, dus ik doe mijn best en het komt er echt aan, maar ook roleplay, ik heb er gewoon geen tijd voor om, ook nog video's, uh, om een groepje bij elkaar te krijgen bedoel ik dan. En vanuit daar dan nog een heel uh, roleplay scenario op te starten en, te, en op te nemen en zo. Dus ik uh, doe mijn best, ik pak hem trouwens even hier voordat we daar dan ineens een landen op het vliegtuig vliegen. We gaan gewoon lekker patrouilleren. Uh, soort van. Een rondje vliegen en uh, meldingen voornamelijk in spawn, denk ik. We storten geloof ik al neer. Hè? Ja, we een redelijk laag. We gaan gewoon op de X drukken en kijken wat allemaal. 12, 12 gaat hier in uh, Los Santos en ik zie een georganiseerde... Uh, straatrace echter is die melding afgehandeld door lspdva om een crash van het systeem te voorkomen dus dat is fijn bedankt lspdva en we nog eens luisteren een mes? daar heb je niet heel veel aan kunnen eens kijken maar ik denk dat je dan heel laag moet gaan vliegen om vervolgens uh, zelf aan te houden je kunt daar geen collega's op afsturen Oké, okay, nu gaan we weer eens met de camera proberen. En dat is ook al echt lang geleden. Er wordt gestoken. Dat ja, dat is daar. Hè. Verdachte in zicht. En zie je ziet, je kunt geen uh, collega's daarop aanvragen. Ren weg, ren weg. <coughs> steek die handhaven anders niet. Ja, steek hem Nee, hey, Waarom? Zo, waarom denken jullie waarom laat je die handhaven neersteken? ja shit. Uh, omdat ik dan... oh shit dan wordt flink gestoken omdat die dan gaat schieten ik heb een ambulance gevraagd en laat ik zeker komen collega's rijden boven, nee collega's rijden boven ook oh, zijn verdachte in ieder geval een zicht heeft mijn mevrouw neergestoken collega's lijken niet helemaal te begrijpen waar het is De ambius er wel al. Uh, ja, nu gaat hij fout. Nu zie ik even niet waar ik naartoe ga vliegen. <coughs> ik ga gewoon landen hier joh. En dan schiet ik hem gewoon over ook. <coughs> Dit is een beetje onrealistisch, maar ja, mijn collega's doen het niet. Het was een beetje, het is ook een beetje uitvogelen van als ik een melding aanneem, ga ik dan. Uh, uh, kan ik dan mijn collega's erop sturen. of moet ik het zelf doen? ook omhoog. Mens laten vallen. Kom op. Weet je wat ik nu ga doen? Nu laat ik de collega's zwart gaan. hangen. Collega's, pak hem. Ik pak de zullen. Oh, die rijdt hem aan. De collega's hebben hem aangereden. Hij denkt dat hij alles aangehouden. Pedachten aangehouden door de collega's. Goed werk. Ja, OC eenmaal aanhouden. Transportje wordt geregeld. Ja, vraagt om een assistentie. Verdachte gaat mee. ik, mij 5, ik Ambulance lijkt te plaatsen zijn. Bij het slachtoffer. Daar ligt er iemand. Ah, die zien we. Tweede ambulance is ook gekoppeld, maar afgekoppeld, zo te zien. Ambu is dus bezig met een slachtoffer en wij gaan alvast de straat op. Of de straat op uh, de stad weer in, zeg maar. En mijn collega's handelen het wel verder hier af met die ambi. Ruimt alsjeblieft prio 1. Mogelijk gestolen voertuig over de snelweg. Ik wel zicht te hebben. Zwart voertuig neemt hier de afslag. Direct onder mij. Kan nu echter niet. Nee, is dat stil. De afslag genomen ze te zien en gaat dan nu rechts af. Ja, rechts af. Dat is het voertuig voor de gezicht. Gaat links af. Links af. Eén persoon in het voertuig. Hoge snelheid gaat rechts af. Ik heb even geen idee hoe ik vlieg. Voertuig uit het zicht. Voertuig inzicht. Gaat linksaf. Tegen het verkeer in. Nee, blijft staan. Gaat toch mee. Ja. Voertuig aan het volgen. En wij zijn gejoined. En wij kunnen collega's vragen. Die over de weg deze verdachte gaan aanhouden. En dat doet hij met de veto. Voertuig gaat rechtsaf. Rechtsaf. De ambu die is gekoppeld wordt gecanceld. En wij gaan weer door. Voertuig gaat linksaf. Drukverkeer hier, geen idee hoe ik vlieg en waar ik dadelijk tegenaan ga vliegen. Maar het lijkt wel goed te gaan. Het voertuig rijdt op dit moment 5 km per uur. Het raampje lijkt kapot ingetikt. Achter is al schade aan het voertuig zichtbaar motor die een ongeval heeft gehad. En op dit moment 0 km per uur want we staan stil. Meer collega's AUB, meer collega's AUB. Eén collega vraagt om een assistentie. Ik sta staat nog steeds vast als jullie nou ingrijpen. Voor de staat stil. We rijden. 40 in het uur. Nageer de verkeerslichten. Denk ik. 40 in het uur blijft hij wel aanhouden. Misschien kan hij niet echt sneller door zijn achterband. heeft redelijk vrije doorgang. Blijf blijft wederom stilstaan. Meerdere collega's deze kan op Alsjeblieft. Zullen we er niks eraan doen. De ene die er al achter zit. Het raar dat ze hem vol voorbij. Vol voor. Ja, heeft hem gezien. We gaan langs de golfbaan, langs de golfbaan. We gaan echt maar 40 km per uur jongens, jullie kunnen niet makkelijk bijhouden. Ik denk doordat zijn achterwiel beschadigd is dat hij niet echt veel sneller kan. En linksaf de woonwijk in. Jongens kom op, we rijden super langzaam, is er niet shift Q ja full out of pakken jongens. Gewoon rammen, beuken tot hij niet meer kan en dan rijden jullie maar helemaal klem. Hij gaat, hij gaat ook sneller rijden hoor de gek. Oh, voertuig is gecrashed. Nee, gaat verder, spinden. Maar gaat verder. We halen het ik wel de 80 net even. Nu weer 40, 45 ongeveer. Jongens, duurt lang. Waar zijn die eenheden? Waarom houden jullie afstand? Nogmaals collega's erbij alsjeblieft, nogmaals collega's erbij. Ja, dat komt niet. Twee B-klasses. Come on boys. Klem zetten. Waarom hebben we die B-klasses horen Ja, dat heb ik vergeten aan te Sorry. We gaan linksaf. Collega's, nogmaals, er zitten heel veel eenheden achter. Maar waar zijn jullie? Daar komt een B-klasse die gaat eens wat actie ondernemen geloof ik. Nee, ze durven er toch niet aan. Hij rijdt zelfs achteruit, joh, die B-klasse. Nog een B- en Vito, ja, lekker gepit. Nogmaals een pitje. Collega's, hij gaat de voeten vandoor. Hij staat stil. Achtervolging te voet, achtervolging te voet. Pak hem. Ik eh, verlies de controle over mijn heli. Oh shit, oh shit gaat goed gaat goed gaat goed gaat goed alles onder controle hij rent nog steeds hij rent nog steeds de collega's zijn echter sneller nee nu gaat hij fout nu gaat hij helemaal fout nu gaat hij helemaal fout nee hij gaat goed, hij gaat goed. ja verdachte nee oh niet aangehouden wel aangehouden ja verdachte aangehouden lijkt te zijn neergeschoten maar alles onder controle de collega is op dit moment een BTGV beetje... procedure aan het uitvoeren en de verdachte is daarbij aangehouden Lekker werk, pikmans, broers, alles. En wij gaan lekker retour. Nee, oh nee, we gaan niet retour, we gaan ergens tegenaan vliegen. Dit gaat helemaal fout, oh my god. Nee, gaat goed, gaat goed, gaat goed. En dan uh, ben ik heel erg aan het twijfelen, maar dan denk ik toch dat ik richting vliegveld terug ga en de video ga beëindigen. Um, nu zullen jullie denken, oh maar twee meldingen. Ja dat klopt, en dan denk ik ook wel een beetje. Maar aan de andere kant, video's niet te lang maken. Uh, en ja, ik, ik kan nu wel weer deze video nog een melding doen, nog een achtervolging. jullie zagen net alweer weer hoe lang dat duurt, maar ik kan ook nu misschien nog een video maken, zodat ik toch weer mijn video's kan behouden, want morgen moet ik ook weer werken, en vrijdag ook, en dan heb ik allemaal geen tijd voor de video's, dus ja, ik uh, ga hem lekker neerpleuren bij het vliegveld, en dan ga ik jullie bedanken voor het kijken, uh, en nogmaals, ja, sorry dat het misschien wat korter is, en jullie hebben zo lang op de zulu gewacht en dan doe ik maar twee meldingen, ja, ik weet het, uh, maar ik hoop dat jullie hem toch leuk vonden. Dus uh, blauw duimpje zou alsnog uh, heel erg gewaardeerd worden voor de moeite. Ook al denken sommigen hebben daar geen begrip voor dat ik geen moeite heb gedaan vandaag. Maar goed, dat zal vast voor mij vallen. We gaan hem neerzetten en dan gaan wij nog iets opnemen. Wat het gaat zijn echt geen idee, maar dat uh, zien jullie over een aantal dagen dan wel. Hè? Ik ga proberen dus nogmaals wat ik al zei toen het straks begin van de video. Wanneer dit, wanneer dat, wanneer doe je dat weer eens, wanneer komt die weer eens. Ja, ik denk er echt allemaal aan, maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Maar alles wat jullie mij vragen, meestal al, bijna alles, heb ik zeker wel in gedachten. Oh, dat was een harde landing. Om te doen. Hoppa, mooie landing. En uh, ja, ik denk aan jullie. Tot de volgende. Doei.